Hi, Mirjam vlogt welkijkers. Ik ben Mirjam, de En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. En ik vind het nog leuker dat ik inmiddels al 280 abonnees heb. Dan ga ik de 300 halen dit jaar. Oh, dat zou zo leuk zijn. In ieder geval van harte welkom nieuwe leden. Mario, Hetty, Lex, Lee en Familie en Jolanda. Van die vier heb ik een e-mail gekregen dat zij geabonneerd zijn. Nou ja, van harte welkom. Uh, ik hoop dat jullie heel veel plezier hebben hier. En uh, ik heb nog een jubileum, want ik ben dit jaar, uh, uh, deze maand bedoel ik eigenlijk, tien jaar op YouTube. Tien jaar! Misschien moet ik een uh, bijzondere video gaan maken. Ik heb werkelijk geen idee, want dat is wat YouTubers eigenlijk doen, dacht ik zo. Maar ja, laat me even weten in de comments uh, wat je dan graag zou willen zien. En uh, dan waren we, vorige week waren we hier gebleven. Hi, daar ben ik weer. Voor nu laat ik even dit voor wat het is. Want ik ga gezellig naar Anja Silverlines. En we gaan iets heel leuks maken. Gaan jullie mee? Maar uh, de Miriam in een ander verleden, die moest nog eerst wat anders doen. Ik zeg veel kijkplezier en tot de volgende video. Doei! Ik ga eerst eventjes een cadeau ophalen voor een YouTuber. Gewoon omdat ik het leuk vind. Haar YouTube kanaal is Elise Dingen. Heel spontaan, leuk, creatief mens. En daar ga ik even een cadeautje voor ophalen. Omdat ze zeven jaar een YouTube kanaal heeft nu, geloof ik. Nou, de buit is binnen. Dit is de beker die ik voor haar gekocht heb. Dan zal je zeggen, waar ben je in godsnaam mee bezig? Ik vond het gewoon heel leuk. Dat heb ik bij de Hema besteld. Die tekening erop heeft ze zelf. Dus als je van creativiteit houdt, dan moet je echt even bij Hagen kijken. Zij doet het zo leuk. Hi, daar ben ik weer. Voor nu laat ik even dit voor wat het is, want ik ga gezellig naar Anja Silverlines en we gaan iets heel leuks maken. Gaan jullie mee? Kijk, dit is voor jou. Ja, perfecte kleur. Ja, mooi, hè? Even kijken. Hier, deze dingen zijn nou, hupsakee! Jij bent ja, tof, dat is wel leuk. Ja, hè? Wij zijn tof. Dus zie ja. je Wij zien je graag terug, dus speciaal voor jou 10 euro korting. Ja, echt? Ja. Oh, want weet je wat ze ook hebben? Nou. Dat, dat je je eigen lederen tasje kan maken. Dat is goed. Oh. Die bewaardig Ja, zeker. Voor, najaar. Nou ja. En dit is het stof. Oh, dit is niet heel veel. Nee, maar het is, het is ook niet zo'n heel Oh, denk. maar het is wel een superleuke kaart. Nou, oké, okay. heb ik mijn bril nodig? Nou, jij leest wel voor, ik zie geen engen. Nee. Nou. Wil je liever een kleine? Nee, nee, nee. Die is wel, als goed is heel scherp. Nou, gaan we eens lezen. Eerst lezen, daar Staat eruit. Oh, lezen, ja. bij een recept ook. En dan lees ik, ik lees tien keer het de recept, denk ik. Komt goed. Dan dat ga ik even tackelen. En dan helemaal aan het eind denk ik: waarom staan er nou nog eieren op de aarde? <laughs> het staat als je iets uit elkaar en haalt ik, en erin. Hey? Oh, net als een uh, meubel in elkaar zetten. Oh, waarom heb ik tien schoenen over? <laughs> Terwijl achter hier de kast in elkaar stort. Knip of snijd de cirkel van het patroon uit. Hebben we. Snijd de lijn op het patroon in. Ja. Zonder leer. Zonder leer? Ja, leg de cirkel op het leer en trek over met een pen of priem. Oh. Teken of gras oh, oh, ja. nee, ook nee, al de snijlijnen we. op het leer. Zo ja. bent snel kunnen Ja, maar ik ben ook snel. Ook met praten, hè. Hoeveel ben jij? Ik, uh, ik heb de gaatjes Zijn uh, uh, allemaal aangesneden? Ja, we zijn allemaal gesneden. <laughs> Juffrouw Anne. <laughs> ja, zo <so> cute. <laughs> ja. Leg de cirkel op het leer en trek over met pen of ploen. Nou, het is even een, oh, een dingetje jongens. Want het stof uh, verschuift heel erg. En op zwart kan je natuurlijk niet zo zien. Niet zo goed zien wat je doet. Oké, oh, als die niet leuk is om op te hangen dadelijk. Wie niet slim is, moet sterk zijn. Nee, dat was anders al. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Nou. Wij pakken een schroef, wij pakken een broodsnijplank en een hamer en wij tikken. Gewoon gaten erin. Hier is de scroef. Screw you! En hier is de. Nee, dat is niet screw you. Kijk, sommige zijn beter met gaatjes, andere zijn beter ja, met kleedjes. One eternity later. Let me see if this works. Ja, wacht even, ja, daar wil ik bij zijn. Wacht! Stop! Daar willen we bij zijn! Oh, oh dat is wel een heel schattig plantje. Ja. Als het lukt. Kijk nou, het lijkt er echt op. Fantastisch. Hij kan niet al te zwaar worden. Oh, je hebt iets dunner stof natuurlijk. Dan moet ik je inderdaad. Ja, nou... ja kijk, als je weet welke plant je erin wil hangen. Ja. ik vind het wel heel erg. Ja, ja. Pas oh, hier goed ook een bij hoor. Super plekje er al voor. Oh, ik zit daar wel een spijkertje. Nee. Oh, nee, dat is nee. geen, loop, dat is geen loop, leuke plek. Loop, loop, loop. Oh kom, we gaan even kijken. We ja, gaan, gaan even kijken waar is het We gaan even kijken waar is het gaan. Ah. Ja, oh. Aan zo'n staartje. Gelijk dat die handen dan. Die ja, zitten weg. Ja. Oh, wat geweldig. Oh, dat steekt mooi af op die muren. Ja, Oh ja. Oh, wat leuk. Okay. <laughs> Zo. Da -da -da -da. Fantastisch. Nou, ja. hè. De mijne is ook af. Ja, ook superleuk. Echt top. Kijk nou. nou toch. Dat lijkt nog ergens. Ja, kijk. Oh ja. Ja. ja. Lol hebben we ervan gehad. Ik ben blij dat het gelukt is. Ja, ik, uh, ik zag het even niet zitten met al dat gesnijden. Dikken. Maar is het is je gelukt. Ik sta nu op de pont om naar huis te gaan. Het is een uh, regenachtige dag. Beetje jammer voor de vakantie, maar maakt niet uit. Ik heb genoeg te doen wat ik nog binnen moet doen. Ik moet mijn vlog nog maken en de rest van uh, de rommel nog opruimen. Dat kan ik mooi afwisselen met staan en zitten voor mijn uh, komt. Want dat blijkt het beste te zijn. Morgenochtend ga ik weer naar de huisarts. Want uh, het doet mij veel te, veel te veel pijn. Ik heb afgelopen nacht ook weer wakker gelegen. Ga ik jullie straks even laten zien hoe mijn plantenhanger is geworden. Hi, ik ben inmiddels alweer een poosje thuis. Het is alweer donker. Eigenlijk een beetje jammer dat het alweer zo vroeg donker wordt. Maar aan de andere kant ook wel weer leuk. Want dan kan je gezellig je lampjes aandoen en de kaarsjes aandoen. En ik heb een geweldige middag gehad met An. An, het was weer top. Wat kunnen wij toch een hoop oude hoeren samen? Dat is toch niet normaal? De tijd vliegt voorbij als wij samen zijn. Het is verschrikkelijk. Slap oude hoeren, maar ook serieuze gesprekken. Het is fantastisch. Het is helaas geen geurtelevisie. Geen geur YouTube. Maar ik heb zo'n uh, smeltvaccine dingetje hierin. Even kijken of ik het. Oh ja, ik kan het vastpakken. Ik kan het, vastpakken. Ik kan het, ik kan het. Kijk, hierin. En uh, dat ruikt zo lekker. Ik vind het fantastisch. Ik hou ervan. Ik vind het zo fijn als je dan gezellige lichtjes aan hebt en een lekker geurtje. Uh, helemaal echt opgeruimd is het niet. Ik ben al wel een eind gekomen. Kijk, ik zal het even omdraaien. Zie uh, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik zal nog even wat extra licht erbij doen. Ik ben nog niet helemaal klaar, want er hier en daar ligt nog wat rommel. En ik heb ook nog niet gestofzuigd. Maar ik hoorde dat het uh, einde van de week ongeveer wat mooie weer gaat worden. Dus wil ik zorgen dat alles aan kant is, voordat het mooie weer er is. Want dan ga ik natuurlijk nog even wat ondernemen buiten, hè. Want het was vandaag gewoon but. Zal ik maar zeggen. Uh, ja. Oh, dan zal ik ook nog even de... Want ja, wat hier stond heb ik dus eventjes naar deze kamer gebracht. Waar dus die nieuwe gigantische kast staat. Die jullie uh, waarschijnlijk nu niet zien, want het is hartstikke donk. Maar kijk, ik heb het hier allemaal nu hegen. En het staat weer net zo vol als voorheen. Hey! Maar ja, dat, is een, dat moet eenmaal. Uh, soms moet ik dus uh, was drogen en strijken. Dus zodra dit droog is, uh, dat ga ik dus allemaal morgen doen. Oh jee, opruimen en schoonmaken. Ah, daar heb ik op zitten wachten. Nee, ik wacht eerder op de laadjes die niet uh, komen. Nog niet. Gaat helemaal goed komen. Ik, uh, ik ga dit stukje even afsluiten. Ik heb het wel weer gezien voor vandaag. Want dan ga ik uh, lekker de vlog verder afmaken. Ja, want uh, dat moet ook gebeuren. Hè? Want dan gaan mensen weer uh, tegen mij roepen. Wat ben je nou? Nou, hiero.